Vlogt, wel kijken ik ben Mirjam de... en ik vind het leuk dat jij bekijkt naar een nieuwe video ik merk dat de video's goed bekeken worden ik krijg veel reacties ik heb weer een aantal abonnees erbij super leuk ik krijg er gewoon weer een heleboel energie van vorige week was ik begonnen met de alternatieve vierdaagse dat is dus in plaats van de Nijmeegse vierdaagse daar ben ik met drie vriendinnen op pad geweest om vier 400 achter elkaar 10 kilometer te lopen die video Krijgen jullie volgende week te zien? Kleine stukjes daarvan. En uh, ik ga jullie vertellen wat ik daarvan vond. Video. En Elisabeth had gereageerd op de video van de Dortse Biesbos. Zij gaf aan dat ze daar opgegroeid is. En dat ze het leuk vond om dat weer terug te zien. Dus dat lijkt me eigenlijk ook wel leuk. Als jij nou ergens hebt gewoond waar je lang niet geweest bent, dat ik daarheen ga. En daar gaan wandelen en daar beelden van maken. Laat het me weten hier in de reacties, dan ga ik daar ook heen. Maar nu gaan jullie kijken naar de video van Werkendam, Nationaal Park de Biesbos. Ik heb weer super mooie beelden gemaakt. Mensen, dit is echt ook weer een super prachtig gebied. Hier ben ik wel even zoet, ja. Stappen tellen staat aan, ik was hem bijna weer vergeten, maar we gaan er weer voor. hier van het pad af ik heb mijn camouflage aan dus als ze als ik hier verdwaal, dan kunnen ze me nooit vinden Oeh, waar komen we uit oh god ik mis een kapmes. Oh, in de rimbo een korte broek en roze stringjes oh my goodness zo, so, dat was even spannend. <laughs> Dat is het enige nadeel, als je van het pad afgaat, al die vliegenbeesten. Nee. van die beestjes die me allemaal prikken dat is minder leuk als ik maar wat voel kriebelen op mijn been dan krijg ik een hè? maar ik loop ook in de middel of no, hè punt, punt, punt, punt. en de stapperteller zegt punt punt punt punt die maakt er verder geen punt van Ik ga er eentje eten. Toe hoor. Oh, <laughs> Dat is niet lekker. Dat is hartstikke zuur. Maar ik weet wel dat ik vroeger met mijn opa altijd ging uh, bramen plukken en daar gingen we dan uh, jam van maken. Ik denk dat het met jam dat het net iets beter is dan zo. Ik vind het iets te zuur hoor. Uh.